Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over bloedgroepen. We gaan het hebben over de verschillende bloedgroepstelsels daarna gaan we dieper in op de belangrijke AB0 en Rh- bloedgroepen en we gaan het hebben over bloedtransfusies en transfusiereacties. Er bestaan heel veel verschillende bloedgroepstelsels. De bekendste zijn AB0 en Rh- bloedgroepen. Andere, zoals Kel, Duffy en Lutheran bloedgroepen spelen klinisch een kleinere rol. Deze bloedgroepen worden bepaald door de antigenen die op de rode bloedcellen zitten. Dit is genetisch bepaald, samen met de aangeboren antistoffen tegen de andere bloedgroepen. Meer over antigenen en antistoffen kun je leren in de video over het afweersysteem. Laten we beginnen met de bloedgroepen die je waarschijnlijk al kent. A, B, AB en 0. Bloedgroep A heeft het antigeen A op de rode bloedcel zitten en in het bloed circuleert de antistof anti-B. Bloedgroep B heeft antigeen B en de antistof anti-A. Bloedgroep AB heeft antigeen A en antigeen B op de rode bloedcel zitten en geen antistoffen. Bloedgroep 0 heeft geen A en geen B antistoffen op de rode bloedcel zitten en heeft anti-A en anti-B antistoffen. Ongeveer 47% van de mensen heeft bloedgroep 0. 42 bloedgroep A, 8% bloedgroep B, waaronder Rick? En 3% bloedgroep AB. Weet jij welke bloedgroep jij hebt? Laat het hieronder in de reacties weten. Dan de bloedgroep. hierbij wordt gekeken of de rode bloedcel het antigeen op het membraan heeft. Ongeveer 85% van de mensen is resus positief en kan daarbij geen antistoffen aanmaken. 15% van de mensen is resus negatief en kunnen wel resusantistoffen aanmaken. Met deze antistoffen word je niet geboren, maar bij blootstelling aan het antigeen zal het lichaam dit wel gaan aanmaken. Beide bloedgroepen worden samen weergegeven. Zo kan je bijvoorbeeld A positief zijn, bloedgroep A resus positief en bijvoorbeeld AB negatief, bloedgroep AB resus negatief. Dan de bloedtransfusies, het moment waarop het het allerbelangrijkste is om de bloedgroep te weten. Mensen met bloedgroep A maken dus anti-B en het is dus heel belangrijk om deze mensen geen bloedgroep B of bloedgroep AB te geven. Andersom, voor mensen met bloedgroep B, die anti-A hebben, kun je deze mensen geen A of AB geven. Mensen met bloedgroep AB kunnen A, B, AB en 0 ontvangen omdat zij geen antistoffen hebben. Daarom worden ze ook wel de universele ontvanger genoemd. Mensen met bloedgroep 0 kunnen alleen bloedgroep 0 ontvangen omdat zij zowel anti-A als anti-B hebben. Wel kan bloedgroep 0 aan iedereen gegeven worden omdat er geen antigenen aanwezig zijn op de rode bloedcel. Daarom wordt deze bloedgroep ook wel eens de universele donor genoemd. Een transfusiereactie is het resultaat als er toch iets misgaat met de bloedtransfusie. We nemen het volgende voorbeeld. Iemand met bloedgroep A krijgt een donatie van bloedgroep B. Hierbij zal het anti-B massaal gaan reageren met het antigeen B op de gedoneerde rode bloedcellen. De lichaamsvreemde rode bloedcellen en de lichaams-eigen antistoffen klonteren samen, agglutinatie, en er vindt hemolyse plaats, afbraak van de rode bloedcellen. Deze klonten en fragmenten drijven door het bloed, en lopen vast in de kleine waadjes van de nieren, de longen, het hart en de hersenen. Hierdoor raken die zwaar beschadigd en sterft er weefsel af, uiteraard een levensgevaarlijke situatie. Vandaar dat er altijd vooraf een bloedgroeponderzoek wordt gedaan om te kijken welk bloedgroep je hebt en dus ook welke bloedgroepen je kan krijgen van de AB0 en resis. Omdat er nog veel meer andere bloedgroepen zijn, wordt er als het even kan ook een kruistest gedaan waarbij een beetje van jouw bloed in het lab wordt blootgesteld aan een klein beetje bloed van het bloed dat je het gaat krijgen, om zeker te weten dat de reactie goed gaat voordat je het bloed in je lichaam krijgt. Mocht je geïnteresseerd zijn in bloed- of plasmadonatie, kijk dan eens op de website van Sanquin www.sanquin.nl en bekijk bijvoorbeeld toffe dingen zoals de bloedvoorraad van deze week. Heb je wat gehad in deze video, geef hem dan een duim omhoog en mocht je meer willen weten over efficiënt leren, ik heb een gratis download met 6 studietips. Klik op de link in de beschrijving en dan mail ik hem naar je. Bedankt voor het kijken.